Hé hey, Roosje, hé hey, Blackjack, hé hey, Joyce. Nu eten jullie netjes. Deze moet nog naar binnen. Goed zo Blackjack, hé hey, Blackjack. Hé hey, Blackjack, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Kijk eens! Hoi kijk we hebben een bootje, dus